Waar is er? Wat gaan we doen? Oh jee, we knutselen. Dit is een nieuwe rubriek. We gaan uh, ja. elke week ja, een knutselwerkje maken. Kijk elke week mee, zaterdagmiddag, vijf uur, naar knutselen met de familie van mij. Nou, <lacht> dat ik dus niet Kijk zo. Lukt het? Lukt het? Uh, papa? Papa zal het in de midden zetten. Ga maar op eens stoel zitten, dan krijg je er weer bij.